Je hebt hem gewoon door laten gaan. Wat? Oeh, wow. tunnel. Long tunnel, er <laughs> is geen lange tunnel, lul. Hallo jongens, mijn sluitje kijken met deze goed nieuwe video op mijn kanaal GREK en. Ik praat geen uh, ergels wel, Ga lekker op mij schieten! Oh, ik heb jullie wel ik heb één mijn hersen. Nee, ik heb een hersen. Is ik Ik heb één hersen, ik heb ik nog één Ik heb Wat doe je nou? What fuck man? de fuck moet hij huilen. got Ik heb hem niet. Oh, ik heb hem niet. Ik ga de hij hey, ruikt maar, volgens mij is het a Ja het is A. Ja ik ben om A aan het komen. En ik heb een 19HP iemand gekuld. Hij was fucking scheef. Alright, laat mij dit. Ja, fixen. Oh, dat is makkelijk. Ah, killstealer, Guido. Nee, nee, nee. You are the noob, you're a fucking Russian beatman. man Ik ben noob, ik kill er anders wat twee. Hoeveel heb jij er gekild? Ja, je broer gaat ook dood. Ja, eigenlijk. Wat nou, please? Je hebt hem gewoon door laten gaan. Wat? Oeh, <laughs> dat heb ik echt niet gedaan. <laughs> ik, zit, ik zit opeens te kijken van, ik zie daar toch een rood streepje, maar hoe is die voor bij jou gekomen? Oh, eentje is hier. Hij is low. Hij is heel erg low. Oh no, oh, ze zijn allemaal hier, denk ik. Oh, wordt lower tunnel. Oh mijn god. Zat staat hier een heel team op? Ah, ik schrik me, ik loop het hoekje om bij CT opeens, iedereen. Hey, de bot. Oké, okay, het is beter, het is B, het is B. En ik mis alles, ik ben zo scheef. Godverdomme, waarom loopt hij nou weg? Oh wacht, ik kan de bot natuurlijk spelen. Ik heb hem. je telt niet meer, zijn eigen punt, die... En we rikken. is Hey, ik zag hier voetstapjes. En wat doe jij bij mijn P90? Nou, Guido gaat door... Nou, ik wil mijn AWP 7, nee. Oh, het <laughs> Ja. Rushby, Rushby. Nee toch niet. Eentje is met. Dat is de fucking bot. Nee. nee We are stuk Guido! Ja joh. Er zijn drie mid. Dan ga jij voor <laughs> me lopen. Oké. Nee. Even na. We gaan kijken wie meer kills krijgt met de Dova. Ik heb er nou, een. <laughs> ik wou een keer van boven. Nu graag als sowieso dat ik kill want die laatste zijn B en daar ga jij ook Wat de fuck is een mit? Oh. Wat de fuck is een mid? Ja, wat de fuck is een mid? Mid met jou? Fuck off! Eentje is het campen. Oh, daar staat iemand! Kill hem! Kill hem dan! Eén keer. Tiefel! Woude ze allemaal mid! Maar deze bot zit in de weg. Bot! Fuck off! Wauw! Nou, nu heb ik hem meer. nu heb ik die pot dood gemaakt. Ik ben trouwens een bom aan het planten. Planten maar, hè. Hij is niet short, hij komt long, denk ik. Als hij long is, ik wil hem killen. Nou, ja, long mag jij. Ja, mag hij mag short. Ja, je mag niet short. Ja, je mag gelijk Hij is dood. Dat weet niet. Hij is short. Short. Ik schiet op hem. En je mist en ik mis af. Wat? Ah, weer. Wat? Ja, ik zeg gelijk met jou, maar die moneymaker gaat winnen van ons. Nee, een bot van ons heeft iemand gekild bij hun. Ja, een bot heeft een bot gekild. De bot, ons bot heeft hun bot gekild. Ze zijn sowieso daar. Ik the niet achter die daar Laat mij een killen, ik wil niet achter die door blijven. RIP mij. Net ja, zoals ik ga met niemand een game spelen. Houd je back! Eentje oh, is camping-longen door. Je daar hem. Oh, is dat? Long tunnel, er is geen lange tunnel, bro. I know what to do, you stupid, this is no long tunnel.